Kijk naar deze week vlog. Het is vandaag zaterdag en hier spelletje. En het is super lekker weer. En vandaag had ik geen, nou ik had wel een rijbroek. Alleen ik had niet heel veel zin om echt heel erg uitgebreid te gaan rijden. Dus ik dacht ik ga lekker zonder zadel rijden. En ja. Je gaat wat doen dus. Ja, ik ga zo zadel rijden. En mama met zadel. En misschien dat ze wel na het rijden is ook een stukje zonder zadel rijden. Het leek me heel erg gaaf om weer een keertje te zien. Nou, dat weet ik nog niet of ik dat ga doen. Vraag ons ook petjesnood. Ik weet niet wat ze met al die petjes doet, maar die verwijnen uit mijn auto. Dus dat is niet zo fijn. Maar we hadden nog een was gelukkig. Van de fanaccountdag was één meisje. Die kon niet. Die had een weekendje weg. Dus ik moet nog even een tasje... Even afgeven aan haar en dan ga ik rijden. Elisa die heeft al gepoetst. Dus ik hoef alleen samen nog te doen. Laten. Nou, heb ik zal we gaan nog andere dingen te doen. Ik heb duidelijk. Oké, okay. we hebben natuurlijk een fantastisch mooie frontriem, maar hij is heel makkelijk vervangbaar. Dus wat kon ik niet laten? Nog een frontriem. Tadaa, mag jullie kiezen. Welke vind je mooier? Vind ze allebei even mooi? Het is het een meer voor wedstrijd en het ander voor zomaar? Wat vind je ervan? Ik ga hem hier vast opzetten en dan gaan we even blijven om. kijken zo. Er zit ook, dat heb ik bij die vorige niet gehad, nog een, oh, nog een handig hoesje bij. Tadaa! Dus ik ben er blij mee. Komt het aangehobbeld, zonder zadel? Want ze moet sleutels wegleggen. Ik heb niet eens een rijbroek aan. Pok, dat waren sleutels. Nou, dan gaat ze weer. Hop, hop, hop. Ik sta er niks van hoor jongens, jullie misschien, maar ik echt helemaal niks. Ik moet filmen dat ze aankomt. Oh, ze wil ook nog draven. Op de stenen. Straks ligt ze ernaast. Dit was niet het beste idee, want je mag helemaal niet draven op de stenen. Straks lig je ernaast. Nee, niet oh, niet doen. Stoute Tessa. Gek kind. Oké, okay, paard, kom eens hier even in je hoofdring. Voor hem laten zien. Inmiddels weet ik niet meer waarom je een frontriem nodig hebt. Maar, dit is die met zwaard en een glimmertjes. Een soort dubbel ding. Zo. En zijn ze zo is makkelijk te wisselen? Dat ik gewoon die andere ook nog even opdoe. Kunnen jullie kiezen? Oh, even vol hoofd. Tadaa, het wapperende manen. Woehoe. Nou, ik kan niet kiezen, want ik vind deze ook nog steeds heel erg mooi. Het is gewoon dat het kan dat ik ze wissel. Hier is iets vriendelijker denk ik al. Hij zit scheef. Dat mag niet. Nou, ik vind ze allebei mooi. Wat vinden jullie? Dat ik nog eens keuzestress zou hebben over een frontriem. Serieus, ik heb er nu twee. Uh, ik ben al jaren op zoek naar een frontriem. Ik vind ze allemaal lelijk. En nu heb ik ze, die ik allemaal mooi vind. Ja, dan nou lijkt het natuurlijk omdat wij gesponsord worden door Montar. alsof het daardoor komt. Misschien wel, weet ik niet. Maar je kunt het aan Christine Kim vragen. Ik heb elke ruitsportzaak doorgeploegd. Op zoek naar een frontriem die ik mooi vond. En altijd zei ik, nee, die hoef ik niet. Nee, dat is niet wat ik zoek. Nee, vind ik niet mooi. En waarom ik deze dan wel mooi vond, ik vind, ik weet het niet. Ik ben gewoon een montar Ook al worden we door gesponsord. Ik ben ook gewoon echt fan. Als we niet meer gesponsord zouden worden, zou ik het nog steeds dragen en kopen. Het is echt waar. Oh, Tess is aan het oefenen. Wacht even. Kijk, Tess is daar bezig. Om op de pony te liggen in working equitation ofzo. Ik Weet niet precies waarom ze er zo op ligt. Nou, oh. omdat hier naar daar kan. Niet zo ver naar achter op de rug, dat is niet fijn voor haar. Oké, okay. nou, we gaan even rijden. Kom, mijn paard, wij lopen wel om. Nee, we kunnen die hier niet in, paard, we moeten daarheen. Tess, zonder zaal heeft ze twee gangen. Stappen gelop, dat was het. En er staat zoveel wind. Je kan ook draven, zegt ze. Ja, dat verstaan jullie niet, waarschijnlijk. Maar goed, gaat even laten zien dat ze kan draven. Show us the draf. Oh nee, de trot. Wat is dit? Ja, ze staan natuurlijk saampjes op de wei, gezellig. Oh, kom vrouw, Kom maar, YouTube paard. Mag ik zeggen dat je er niet... Oh, dat is beter. De rest, die komt 6 meter van die pony af. ontspannen is! Niet met je sporen, dat is gelop. Ik zei toch, draf. Eh, doet ze niet, nou is Het oh is vandaag dinsdag en ik ga lekker op, op uit, uit, wel. En Ik ben benieuwd hoe het gaat. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Waarom? Nou, kijk. Af? Af? Ja, Wat is er maar... nu dan anders dan anders? Um, ik weet het eigenlijk niet. Um, het is anders uh, omdat ik al een tijdje niet meer op buitenrit ben geweest. Perfect, nog? Ik ben al een tijdje niet meer op buitenrit geweest. En dan is het toch lastig om weer op buitenrit te gaan omdat uh, ik heb toch nog wel een beetje spannend. Oké, succes. Gaan we. Ik moet dus leuk terug gaan. Ik weet ook niet precies waarom het vandaag spannend is, maar het zal. Nou ja, spannend hoor jongens. Kijk eens hoe spannend. Nou ja, voor het idee dan. Ik weet dat niet. Heel spannend. Is daar een verte. Uh, ze probeert met Verona uh, het pad op te gaan. Dat vindt ze nog een klein beetje lastig. Mijn vagetjes. Dus daar. Uh, je kan het niet heel goed zien. Maar daar is mijn moeder. Ik kan wel even kijken of ik wat dichter heb. Want Vrona doet het wel steeds beter. Uh, alleen het kan nog wel beter. Je krijgt er nu tenminste al. Hierop. Ja. ligt daar ook een eend te slapen. Kijk, daar is de eend. Daar gaat de eend. Ik ja. ben trots op ze, dat zal zo ver zijn gekomen. Trouwens, we zijn er bijna, alleen hier lijkt het veel verder dan in het echt. In het echt, dan ben je echt... Meter verder eigenlijk. Zo, dus dan is mijn moeder daar. En ik ga nog niet te dichtbij komen, denk ik. Dat weet ik niet zeker. Dus ja, benieuwd hoe we verder gaan. Zo, tadaa! We zijn al een heel stuk verder gekomen. En... Ja. Dus ik ben nu op buiten met Tessa en dit keer loopt Tessa... Ja, dat hoorde ik niet, maar dit keer loopt Tessa ernaast. Ja, dit keer loop ik ernaast en uh, mama is het paard. Ik dacht dat is ook wel een keertje leuk. Dus we zijn nu al een heel stuk verder gekomen. En nu moet ik doorlopen, omdat Vrona zo hard gaat. Dus... Oeh. Uh... Oké. Okay. We gaan naar zo'n het zand. Daar gaan Ja, loop je dan helemaal andere kant. Mijn moeder is daar in vet aan het galopperen. Net ging Frona me ook al een beetje uitdagen van, kom op, we gaan in galop. Ik ben helemaal kapot, alleen maar tot ze in galop wouden. Dus waarschijnlijk word je hem nu heel erg heigen, maar achter een galoperend paard aanrennen, dat is niet zo gemakkelijk als je denkt. Kijk, ik moet heel op die weg, is mijn moeder in galop gegaan en nu moet ik dus gaan lopen. Als nou, moet mijn moeder in haar eentje. En Frona heeft een beetje, volgens mij, het gevoel dat ik haar help door de wegen heen. Ik help om haar... Ah, uh, gaat de scooter heel hard. Het schrikt me gewoon weet veel. Maar dat ik haar help over de wegen te gaan, dat vindt ze volgens mij best wel fijn. Dus, uh, mijn moeder is denk ik daar nu op mij aan het wachten. Dus ik ga zo even een stukje rennen. En ik heb maar 50 galerieën verbrand of zo. En ik heb 1 kilometer gelopen van <laughs> waarschijnlijk een half kilometer grent. Maar dat maakt niet uit. Heel erg goed. Eén keertje. Dus ja, ik stop en Vrona zei go. en Het ging niet helemaal lekker. Dus we zaten bij Oxer. We waren gewoon een soort van tegenaan. We gingen er overheen. Alsof we over een waterbak heen gingen. Toen ik ook mijn beugels alleen bleef zitten. Ik, ben heel, ik vond het heel goed ging, Want dit keer het parcours hoefde ik geen volzet te draaien. Omdat ik haar beter onder controle had dan de vorige keren. Dus dat vond ik echt prettig. Morgen. Het vrijdag vandaag, ik ga met Tess even proberen naar buiten te gaan of dat gaat lukken dat is natuurlijk altijd maar weer de vraag. Het Verona is daar nou eenmaal niet de makkelijkste in. Uh, ik heb vandaag aan, ja ja, mijn motor Joppers. Eigenlijk vind ik het zonde om ermee te rijden, maar ja, het is nog meer zonde om ze in de kast te laten liggen. Ik heb, oh, ik heb één broek die dat uh, kan, Joppers het zal vast een speciale naam hebben, maar ik noem me, ze noemen het mijn cowboybroek. Ik vind hem heel gaaf natuurlijk, maar uh, ik zal het even laten zien. Tadaam. Is uh, mijn cowboybroek. En nu ga ik dus met mijn cowboybroek en mijn montarjoppers ga ik uh, proberen een buitenrit te maken met Tess. Wat ik zeg, eigenlijk vind ik het doodzonde. <laughs> ja, het is nog meer zonde om ze niet te dragen. Dus uh, dat gaan we natuurlijk wel doen. Ja, opschalen. Vandaag zijn we op Buitenrit met Eve. En dit is Eve de allereerste echte officiële buitenrit die iets meer is dan alleen stappen. Ja, een bel die doet altijd. <lacht> Normaal is Bel heel braaf, vandaag wat minder. Nee hoor, Bel schrok even ergens van. Nou, ik denk niet dat ze daarvan schrok, volgens mij gebeurde er iets in het riet. Nou, Verona die had het erg zwaar om het terrein af te komen, maar het is uiteindelijk gelukt. En omdat het even de eerste buiten-echte buitenrit is, zonder mama en papa en andere mensen die er begeleiden, glijden. Doen we lekker rustig aan vandaag, want het is nooit fijn om gelijk in volle gelopen door Noord te gaan. Sowieso nooit een heel slim plan, als je niet weet waar je bent. En uh, dat zijn dingen, dan moet je gewoon even leren, want je moet natuurlijk wel beheerst kunnen rijden. Uh, volle glop hebben we nu al een paar keer met Tess gedaan, maar die moest ook eerst aan de pony wennen. En toen dat eenmaal goed ging... Toen kon het niet. Hard genoeg geloof ik hè. Je misschien één keer we Oh ja, ook nog. ja, Dat was op buitenrit naar... Uh... Ja, dat weet ik nog wel. Maar toen gingen we niet heel hard. Nou, toen kon je bangen met het zwaardig meer. Ja, maar daar kon ik niet zoveel aan doen. Er kwam zo'n sport al in Ingenie. Ja, dat is waar. Maar in Apeldoorn is het enige keer dat we echt heel hard gegaan zijn. Dat was echt heel hard. Maar hier moet je dat gewoon langs de weg en zo allemaal helemaal niet doen. Want als je Pony schrikt... Of je paard, en deze schrikt wel eens soms. <hie -hie> dan is dat gewoon niet zo prettig. Dus dan is het handiger om gewoon even rustig aan te genieten van de natuur. En dat hard rijden, dat komt nog wel een keer. Wat zegt u mevrouw? Nee, dat verstaan we allemaal niet. De camera, de microfoon is hier. Ik heb heel veel de rug, maar het kan niet kan. Ja, het ook doorheen volgens mij. Ze ja, nou, dus hebben hier gewoon zuidbomen geplant. En we hebben leuke bloemetjes. Nou, dit is toch lekker jongens. Het is dus gewoon genieten zo. Oh, wow, hiermee kun je echt goed mijn ogen zien. Nou ja, het was super op buitenrit. Het ging ook echt heel, heel, heel erg goed. En ja, ik ben super trots op ze alle drie. Dat ze het gewoon hebben gedaan over de onbekende brug. We zijn naar een wielrenbaan geweest, naar een ijzerbaan. Ik, ik weet het allemaal niet meer. En heel blij. We hadden wel nog een beetje rustig aangedaan. Omdat uh, dit voor ons weer een van de eerste keren is om weer op buitenrit te gaan. Dus nu doen we lekker rustig aan. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond, en abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. Vind een belletje of fijn. Tot de volgende keer. Doei. doei.